Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. In deze video bespreek ik opgave 6 van het HAVO-Wiskunde A-examen van het eerste tijdvak van 2019. Opgave 6 gaat over homeopathische middelen. In de D-reeks wordt het percentage oertinctuur in een homeopathisch middel bij elke verdunning 10 keer zo klein. Er geldt dus p is 100 keer 1 tiende tot de macht n. In deze formule is p het percentage oertinctuur in een homeopathisch middel in de D-reeks en n is het aantal verdunningen dat de oertinctuur ondergaan heeft. Je kunt de formule van p herleiden tot de volgende formule. p is 10 tot de macht 2 min n. En de opdracht bij vraag 6 is geef deze herleiding. We moeten dus laten zien hoe je van deze formule uit kunt komen op deze formule. Dit is een hele lastige vraag en dat komt omdat je deze formule moet gaan herleiden naar deze vorm. En om dat te kunnen doen heb je heel veel algebraïsche kennis nodig. Dat is niet iets wat je bij HAVO Wiskunde A heel vaak oefent of überhaupt misschien een keertje gedaan hebt. En dat zorgt er dus eigenlijk ook voor dat je deze opdracht heel snel fout hebt. En In deze video ga ik je laten zien hoe dit werkt. En aan het einde ga ik je ook nog wat tips geven voor het oefenen van dit onderdeel. Maar eerst even de uitleg. Hoe kom je van hier bij deze formule terecht? Nou, we beginnen gewoon eventjes met die formule die hier staat. En dan moet je goed kijken wat zijn de verschillen tussen deze en deze. Hier staat 100 en daar staat 10. En dan moet je bedenken wat is het verband tussen 100 en 10. Nou, 100 is hetzelfde als 10 in het kwadraat. Dus van die 100 maak je 10 in het kwadraat. Dan zie je dat we dat 2 wat hier staat ook al hebben. Dus eigenlijk gaat het hartstikke lekker. Maar dan moeten we alleen hier nog wat mee doen. Nou, hier staat 1 tiende en bedenk dat bij die 10 eigenlijk staat 10 tot de macht 1. Want die 1 schrijven we nooit op, maar voor nu zet ik hem er wel even bij. Want nu gaan we die 10 tot de macht 1 uit de breuk halen. En als je iets uit de breuk haalt, dan wordt de macht negatief. Dus kijk, die breuk is weg, die 1 wordt negatief, die wordt min 1 en dan heb je dus dit. Nou, nu is de breuk weg en dat wilden we ook, dus dat is mooi. En dan moeten we nog even de haakjes uitwerken. En als je dat doet, dan doe je min 1 keer n, dat wordt min n. Dus dan krijg je dit. Nu heb je twee dingen met machten die je keer elkaar doet. En volgens de rekenregels van machten moet je de machten dan optellen. Je doet dan 2 plus min n, plus min is min, dat wordt dan 2 min n. En dan zie je dat je het antwoord hebt gevonden. Dit was erg lastig, maar een tip is dus, kijk naar de verschillen tussen deze formules. Dus van die 100 maak je dan 10, dat wordt dan 10 in het kwadraat. De breuk moet weg, dus haal deze naar boven. Dan moeten de haakjes nog weg, want die zie je hier niet. Hè? Dus die haakjes werk je uit. Dan tel je het op en dan heb je het antwoord gevonden. Ik zei al aan het begin, dit is een lastige vraag, want dit oefen je niet zo vaak bij HAVO-wiskunde A. Het is ook heel erg verrassend dat deze vraag in het examen zat, maar het is wel iets wat je op het examen kunt verwachten. Als je hier meer over wil weten, dan kan ik je het volgende aanbevelen. Je kunt dit niet echt oefenen door te kijken naar oud-examenvragen. Want dit was de eerste keer dat deze opdracht in een examen zat. Dat kan in de toekomst natuurlijk wel gebeuren, maar ik kan je niet zeggen kijk naar dit oude examen, want deze opgave lijkt erop. Wat je wel kunt doen is oefenen met de opgave uit hoofdstuk 1 van de 1e editie van Getal en Ruimte. Want in dat hoofdstuk worden de rekenregels voor machten besproken en oefen je ook veel met het omschrijven van dingen met machten. Dus dat is een goede tip. Als je meer wil weten over de theorie, kijk dan eens op mijn YouTube kanaal Math with Menno. Als je dan zoekt naar hoofdstuk 1, rekenregels en verhoudingen, dan kom je uit bij de video's waarin ik alle theorie over dit onderwerp bespreek. En als je je echt goed wil voorbereiden op het eindexamen, doe dan mee aan mijn online examentraining. Je vindt die training op mijn website mathwithmenno.nl en met die online training kun je je stapje voor stapje heel goed voorbereiden op het eindexamen. De training bestaat uit meer dan 200 video's en opgaven en ik heb in die training bijvoorbeeld alle examens vanaf het jaar 2017 helemaal uitgewerkt. Dat is dus een ideale voorbereiding op het examen en je vindt hem dus op mijn website. Ik wens je heel veel succes met je voorbereiding op het examen. Ik hoop dat je een goed cijfer haalt en dat je gaat slagen voor de HAVO.